Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video. Vandaag ga ik wat bakken in een potje. En laten we beginnen. Wat heb je nodig? Uh, slagroom, roomkaas, lekkere koekjes, boter, suiker, kerstjesjim en natuurlijk ja, potjes. En klopfix. Ik begin nu met alle koekjes kruimelen. Nice. Nu gaan we de boter smelten. Approximately ten hours later. Nu ga ik de boter met de koekjes mengen. Nu heb ik het gemengd, dus dan stoppen we het in de, de potjes. Ik heb nu zes potjes gevuld en ik ga ze nu in de koelkast doen. Nu de slag rondmengen dus, en dan op de hoogste stand De rode kaas met de slaggerom voorzichtig mengen. Nu gaan we het verdelen over de handjes. <lacht> Ik ga nu de kerstsaus erop doen. Als je wil kun je ook nog vers doen. Ik heb zes taartjes in een potje gemaakt. We gaan zo meteen in de koelkast. Voor over een paar uurtjes is het doetjes tijd leuk vonden en ook gaan proberen. Als jullie het lekker vinden, like deze video. Ciao!